Oh mijn god Ene De volgende, de eerste film is gewoon RUSSEN Ik ben klaar WHAT? En hallo mensen van J-Movies En ik ben weer hier samen met Ene Max Van No youtube Buzz En shit en wij gaan nu een. Top 10 films, Nederlandse films. En al nou wil je mijn kanaal bekijken? Klik dan hier op de banaan. Oh, nou moet ik ze even een banaan laten zien. Goed. Uh, het was trouwens de uh, top 10 beste Nederlandse politie series. Dat lijkt erop. De nummer 10. Moordvrouw van 2012. Moordvrouw wordt ontwikkeld als opvolger voor een zeer populaire baanjer. Oftewel, het is een vrouw. Uh, die samen met haar team, uh, ja, een, een politieteam en dan ja. hebben ze allemaal problemen en shit. Uh, 9 is Flikker Maastricht. Saai, ik vind dat echt... Ik heb dat nog nooit gekeken, echt maar. Flikker Maastricht is de opvolger van een populaire spanning. Uh, dat is van 2007 tot en met, oneindig, momenteel. Uh, 8 is van... Van Speeijk. Van 2006 tot 2007. Gewoon een mm. Ja. De ambitieuze televisies en had hadden ook behoefte aan een goede politie-serie. Blijkbaar was het best goed. Uh, nummer 7. Bureau de Reusland. Van 1992 tot 1995. Drie jaar. 6. Unit. Unit uh, 13. Van 1996 tot 1998. Grijpstra en De Gier. Wauw man en vier is spangen of spangen spangen oh dat is de opvolger dat is, uh, die was uh, flikkerma spreekt is de opvolger van spangen en spangen die was in 1991 tot en met 2006 en dat is Linda de Mol toen was ze nog veel jonger en noem me dan eens Beligger, beliger dat is nummer drie in 2010 tot en met 2013 nooit van gehoord Nee, ik heb niet baantje Oh shit, 1995 tot en met 2006 Dat is 11 jaar. Dat is nog best wel lang. Ja. Oh mijn god. Einde... De, volgende, de de eerste film is gewoon Russen. Ik ben klaar. Wat? Russen, 2000 tot en met 2004. Russen is een bijnaam voor regisseurs. Oh. Wauw. Bedankt jullie voor het kijken, abonneer, reageer en like. Oké, okay. goed. goed. Wil je je abonneren op zijn kanaal? Moet je zeker doen. Hou je ja. hoofd stil. Niet bewegen. Dan kun je nu klikken op dat hoofd van hem. En, en ik, je kunt nu klikken op dat hoofd voor de QA die geüpload is. Alleen er staat een banaan op zijn In ieder geval. Ja. Uh, dan uh, hij heeft alles al gezegd. Dus dan uh, gaan we maar. Ha, nu zit hij niet meer bij mijn hoofd. Doei!